Elk jaar vliegen chartermaatschappijen Tui, Transavia en Corendon veel passagiers naar hun vakantiebestemmingen. Maar je mag als passagier steeds minder handbagage meenemen. Maar hoeveel? Dat vertellen we je. Elk jaar weer stijgen de prijzen voor het meenemen van ruim bagage bij chartermaatschappijen. Want hier verdienen ze flink aan. Je mag daarom bij TuiFly, Corendon en Transavia slechts één tas of trolley meenemen in het vliegtuig. Bij TuiFly en Transavia mag je handbagage maximaal 10 kilogram wegen en bij Corendon maar 7 kilogram. Hou je je niet aan deze regels, dan loop je de kans dat je handbagage in het ruim geplaatst moet worden en je extra moet bijbetalen voor je bagage. Op de luchthaven liggen de tarieven flink hoger dan wanneer je thuisbagage bijboekt. Heb jij tips voor het meenemen van handbagage op vakantie? Deel ze met ons.